Jammer genoeg, uh, sinds een jaar geleden in België we aanslagen gehad, ja, dus hebben we nog een job bijgekregen als Belgisch militair. Wij moeten nu ook de Belgische bevolking verdedigen tegen terroristische aanslagen. Daar moeten we erbij pakken. Dus wat we dat in, ik reis morgens om acht uur naar Antwerpen, ik ga in Winkelstraat staan, dan zeg ik Mannen, is er een terroristische aanslag bezig? Dan zeggen die nee. Dan zeg ik, oké okay, dan wacht ik hier wel even. Deze is voor het <lacht> Festival. Deze is voor Kameretten Cover Festival. <laughs> is voor Olden Salt Cover Festival. Deze is voor Vriesen Cover En deze is voor Turkse Cover Festival. Aan hier jullie naar af. Dan kom je even echt op rust. En dan lukt het me iets beter om het leven te relativeren. En, en dan een ik ineens verwachten het bieden dingen. Ik in een dagelijks leven eigenlijk druk maken. Als is het ja, dat is nog kort in de schoenen hier, dat ik nu. Um, ja, nu ik heb altijd schoenen ik schoen heb, ik heb nogal moeilijke voeten. Uh, ja, ik heb nogal grote voeten en ik, ben ook seizo, dus ik heb nogal moeilijke voeten om de schoenen uh, Ik heb wel iets haar. Dat is wel, mensen die mijn kinder dat heb ik van wie? Ja, dat is... gemakkelijk haar. Uh, mijn moeder die zegt altijd, Sammy, je bent helemaal niet dom. Je hebt immers alle klassen toch netjes doorlopen. Sterker nog, Somm zelfs twee keer. <lacht> ja, dat, dat is positief denken en, en daar, daar wil ik wat van leren. Daar, daar heb ik ook echt uh, iets van geleerd. En, en ik, op een gegeven moment is het zelfs zo dat ik me iets, iets zelfverzekerder begin te voelen. Ik, ik begin me wat, wat, wat beter in mijn vel te voelen en, en ik krijg zelfs. Mijn allereerste vriendinnetje.